Ik wil dat mijn huis er niet alleen goed uitziet, maar ook goed voelt en goed is voor mijn gezondheid. Op de plek waar ik gemiddeld 7 tot 8 uur per dag doorbreng. Mijn slaapkamer. Hallo, vandaag ga ik op zoek naar hoe ik mijn slaapkamer gezonder kan maken met slechts een kleine, relatief goedkope aanpassing. Ik hoop daarmee een beter binnenklimaat te creëren die bijdraagt aan een goede nachtrust. En daarmee dus mijn wooncomfort direct vergroot. Al in de tachtige jaren deed NASA onderzoek hoe ze bewoning in de ruimte mogelijk konden maken, vooral in cabines die eigenlijk heel erg afgesloten zijn. Daar kan je natuurlijk niet zomaar een raampje open doen en er staan allemaal machines in die ook nog schadelijke stoffen afgeven. Dus hun vraag was, hoe kan je die giftige stoffen neutraliseren en tegelijkertijd zorgen voor schone, frisse lucht? Het antwoord zat in planten. En tenzij je altijd met open ramen slaapt, is de slaapkamer in veel gevallen ook natuurlijk een soort afgesloten ruimte. Dus ik wil de kennis van de NASA gebruiken om te kijken hoe ik het binnenklimaat van mijn slaapkamer kan verbeteren. En ik heb begrepen dat de voordelen van planten niet alleen gaat over dat ze zuurstof afgeven en dat ze lucht zuiveren, maar dat ze ook de vocht reguleren in een kamer. Waardoor je s'nachts minder last hebt van droge ogen, een droge neus, je allergieën of gewoon luchtwegproblemen. Echter, ik leerde ook dat heel veel planten hun luchtzuiverende werk in het licht doen en niet als het donker is. Vandaar dat ik op zoek ging naar speciale planten die s'nachts en in het donker voor mij hun werk doen. Dus op naar de experts. Hi, ik ben hier bij tuincentrum Rebel en Menko die gaat mij helpen met een, nou, laten we eens hebben, een top 5 van de planten die s'nachts hun werk doen. En waar we in je slaapkamer meteen profijt van hebt. Nou, Menko, vertel maar. Ja, nou ja, goed. Eh, welkom op het tuincentrum. Wij staan hier bij een tafel eigenlijk een beetje uh, als de air so planten. Air en, so pure. Air pure planten. Dat houdt in dat ze luchtzuiverend zijn. En vooral s'nachts dat ze eigenlijk ook het meeste werk doen. Vooral de schadelijke stoffen weer omzet in schone lucht. Dus echt uh, gezonde ja, planten doen om, we dat. He? Daar ging het om. Als wij een beetje een top 5 moeten samenstellen wat bij ons dan het meest verkochte plant voor een slaapkamer is, hè, dan hebben we hier even wat staan. Nou ja, we kennen het allemaal een beetje. De spatifilum. De spatifilum. Het is een leuk bloemetje, ja, he, als je een bloeiende plant wil. Ja. Leuk, ja. De chlorophytum komt ook weer helemaal terug. Oh, ja. Ook leuk bond. Een beetje ouderwetse planten. ouderwetse planten. Ja. Leuk, mooi. <klaar> He, wat ook eigenlijk weer een beetje de hele ouderwetse oude, oude plant van vroeger, de Belgische plant, de vrouwentong. Die doet ook ah, heel ja. erg zijn werk, dat weten heel veel mensen niet. Sanseveria, hè? die zie je inderdaad in ja. België inderdaad overal. Uh... Maar die doet ook zijn werk, dat weten heel veel mensen niet. En het is toch wel leuk dat hij daardoor ook weer helemaal ja. terugkomt op de markt. Heel weinig, heel weinig verzorging trouwens. <lacht> ja. Nou ja, goed. En alle soorten varens, waaronder ook de blauwvaren. Ah, Deze is mooi, hè? Prachtig blad, hè? Mm. Blauwvaren? Zinkvaren bedoel ik. Blauwvaar. Zinkvaren. Blauwvaar. Zinkvaren. Blauwvaar. Zinkvaren. Oh, zinkvaren? Zinkvaren. Blauwvaren. Zinkvaren. Air so pure. De air En so pure. Ja, goed, we staan natuurlijk ook bij een palmer. Alle soorten palmen doen ook. hè, dat is een beetje een oerwoudachtig. Maar dan heb je wel ruimte in je slaapkamer nodig. Ja, maar dat, wel dat uiteraard. En zoek je planten een beetje voor schaduwplekken. Dan zijn deze kalatijers uitermate geschikt voor donkere en schaduwplekken. Okay. Hey, en je had ook nog een hele speciale plant, zei je? Ja, die heb ik ook nog. Nog een andere tip. Mochten de mensen heel erg snurken, dan hebben we tegenwoordig de ananasplant. Ook een goede de plek voor in de slaapkamer. En, en die is tegen het snurken? Ja, dat zeggen ze. Die geeft een stofje vrij en dan zeggen ze dat je niet meer snurkt. Dus wie weet helpt dat. Oké, okay, dus gaat het niet eens of zozeer om, laten we zeggen, een schone lucht of zuivere lucht, dan is het misschien wel om je partner gewoon stil te houden. Ook dat, ja. Mensen. Als je nou interesse hebt in het verbeteren van je slaapkamer, in het binnenklimaat van je slaapkamer, ga naar het tuincentrum, vraag Menko en die kan je ongetwijfeld adviseren om je kamer niet alleen prachtig en mooi en aantrekkelijk te maken, maar ook een stuk gezonder te maken. Ja. Dankjewel Menko. Graag gedaan. <lacht> een betere nachtrust draagt bij tot meer uitgerust zijn en energieker overdag. Dus ik ga van mijn slaapkamer een gezondere kamer maken. En daar gaat deze jongen mij mee helpen. En als je hier nou ook mee aan de slag wil, ga dan op zoek naar planten die s'nachts hun werk doen. En kom je niet helemaal uit, laat je dan adviseren bij je lokale tuincentrum. En zo sleutel jij aan je eigen woongeluk. Heb je nou zelf ook een plantentip die bijdraagt aan jouw woongeluksgevoel? Laat het dan achter in de comments. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.